Mijn Sinterklaas cadeau voor jou. Benieuwd wat erin zit? Het is jouw online cash cow voor 2023. Want die kan je vanaf 5 december verzilveren. En hiermee gaan we een online training maken. Klein of groot. Die jij op de automatische piloot kunt gaan verkopen. Waardoor je veel meer omzet draait in 2023. Ik ga er zelfs mijn templates bij. Hoe je leuke acties kan opzetten. Waardoor je op de automatische piloot... Omzet draait met jouw online training. Dus mijn gift voor jou. Je kan het vanaf 5 december verzilveren. Doe gratis mee. De waarde hiervan is minstens 97 euro. En ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Daar ga ik je in meenemen. Als je nou niet echt goed weet. Ja, wat werkt er nou eigenlijk online? Hoe moet ik beginnen? Welk topic zou goed aanslaan? Kijk dan even verder. Ben je al overtuigd? Schrijf je dan hieronder of hiernaast in. Dan zit je graag vanaf 5 december. Want heel vaak vinden we het wel heel tof, een goed idee om een online training te maken, maar hebben we geen idee waar te beginnen. En dan kun je nagaan, waar word je bijvoorbeeld al voor betaald op dit moment? He, voor welke tijd en expertise komen ze bij jou terecht? Misschien werk je een uurtje op factuurtje, of misschien werk je op basis van een strippenkaart, en dan doe je uitvoerende werkzaamheden voor iemand. Nou, zou dat iets zijn wat je bijvoorbeeld zou kunnen gieten in een online training? Misschien heb je een abonnement wat je uh, uitgeeft op dezelfde manier. Misschien werk je projectbasis. Er zijn daar echt onderdelen in die super interessant zijn om in video's te vatten waardoor je de kennis overdraagt aan een ander. Of ja, klussen die je uitvoert voor iemand anders. Want ook als jij bijvoorbeeld aannemer bent, ja, hoe gaaf zou het zijn als je een ander leert hoe uh, bijvoorbeeld een aantal klussen voor je uit te voeren. Niet alleen je werknemer of je stagiair, maar je kunt laten zien hoe wil jij dat je gaat samenwerken. Dat kan je allemaal opnemen in video's. Dus dat is bijvoorbeeld een idee. Nou, waar je ook aan kan denken is, ja, met welke processen krijg ik nu resultaten bij mijn klanten? Is dat uh, door de coaching calls die ik met ze uitvoer? Wat zit daarin als gemene deler? Dus wat vertel ik eigenlijk keer op keer, niet alleen aan de klant zelf, maar ook bijvoorbeeld aan iedere klant opnieuw? He, want op het moment dat ze de deur uitstappen, rekenen maar op dat na drie dagen ze nog maar 30% weten van wat jij hebt verteld. Zo werkt het gewoon. En dat is zonde, want als ze dat nou zouden kunnen nakijken, he, de kennis die jij overdraagt, of de vaardigheden die je ze leert... Nou, dan zal je zien dat die, die coaching sessies een stuk meer impact gaan maken op je klanten. Dat ze veel grotere stappen kunnen zetten... En dat ze waarschijnlijk ook nog een keertje sneller klaar zijn, waardoor je meer klanten kunt bedienen. Nou, dat is maar een hele kleine greep aan wat we allemaal gaan doen met de Cash Cow Challenge. En ik wil echt de diepte met je ingaan tijdens de challenge, jouw online Cash Cow 2023. Dus meld je snel aan, dan ben je verzekerd van je plek. En ja, dat is mijn cadeau voor jou, mijn Sinterklaas cadeau voor jou. Dus ik wens je heel veel plezier en ik zie je graag 5 december. Tot dan!